wagen met de lego drone van Flybricks. Ik heb een octocopter in elkaar gebouwd. Die bestaat uit acht propellers en ik ga zo proberen om deze hier te laten vliegen. En Ik sta op een rustig uh, veldje. Het is niet prachtig weer, maar uh, het moet het mij doen. En, uh, omdat ik eigenlijk een beetje sceptisch ben of, of deze drone überhaupt gaat vliegen en hoe lang gaat vliegen en waarschijnlijk meteen neerstort en in duizend stukjes uit elkaar valt en ik heb geen idee welke kant hij op gaat, um, film ik dit met een 360 graden camera. Dus als het goed is kun je om je heen kijken en overal kun je kijken waar de drone heen gaat. Dan weet ik zeker dat hij op beeld staat wanneer die crasht. Um, zoals je misschien al hoort, ik ben niet heel erg enthousiast over deze drone. Ik vind hem ontzettend moeilijk bestuurbaar. En hij is ontzettend fragiel. Dat betekent dus uh, dat hij heel snel valt, willekeurige kant uitgaat en vervolgens ligt hij weer in zoveel stukjes. Dat je geen idee hebt waar je weer moet beginnen om aan de praat te krijgen. Maar, dat gezegd hebbende, laten we eens gaan kijken of hij uh, opstijgt. En wat er dan gebeurt, ik weet het niet. Oh, ik hoop niet dat hij tegen de camera aanvliegt. Nou ja, we zien het wel. Dat is poging 1. Ik weet trouwens niet of ik hierin kan knippen. Poging 2. Deze twee doet er niet goed. Even kijken of die draadjes... Ik moet eerlijk bekennen, die draadjes zijn al een keer gebroken. En ik heb ze weer uh, vervangen en gelijmd en allemaal dat soort dingen. Maar Die draadjes doen het dus alleen goed als ik in één keer het gas helemaal open gooi. Poging drie. Daar gaan we weer. En de laatste poging. En dat is het over van mijn drone. Na vier waardeloze pogingen om te vliegen. Zoals je misschien wel door hebt, ik ben niet echt enthousiast over de flybricks. Het idee is ontzettend cool om met Lego een drone te bouwen. Maar in de praktijk komt er helemaal niks van terecht. Mijn advies, begin er niet aan. Het is zonde van je geld en je kan je echt hartstikke veel betere drones voor krijgen volgens mij. Maar ik ben voorlopig wel even klaar met drones en ik kijk over twee, drie jaar wel weer hoe die dingen zich hebben ontwikkeld. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.